Wij dragen deze dienst op aan de ene, de oneindige bron van alle leven, van liefde, van harmonie en schoonheid. Aan de verbindende kracht in het universum, die alles doordringt, alles omvat en alles tot één maakt. Aan de goddelijke liefde die spreekt in ons hart. En richting geeft aan ons leven.